Ik heb geloof! Ik heb geloof! Ja, ja, ik ben er. Hey, ik heb... Dash, dash, dash weer, dash. Hey, geef me in te vallen. Ik ga dood, ik ga dood, jongen. Waar, waar ben je? Geloof neer, geloof neer. Blocks, What's hey, who is dead? I'm I'm blocks, look. Lucas, dood, Lucas, help dood, me boven. Ik heb dood, jongen. Geloof, ik heb geloof gekeld. Geloof, geloof, geloof, geloof, geloof, geloof, geloof, geloof, geloof. Help help me. Yo, let's get in deze nieuwe video, ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Frozen Games Factions. Jongens, dankjewel allemaal voor het meedoen aan de giveaway. Degene die heeft gewonnen is Away day. dankjewel voor het meedoen bro. Niet getracht, als je niks hebt gewonnen, je kan gewoon weer meedoen. Deze keer geef ik een rank upgrade en mijn 4 partner weg. dus als je die wilt winnen, laat zeker een like achter. Join mijn Discord en laat even een reactie achter met je naam. Ook wil ik jullie even zeggen, abonneer zeker even op mijn kanaal. Hoe meer mensen abonneren via deze video. Hoe meer deze video wordt gepusht. Als je mij moet helpen, als je de Games content tof vindt, als je Survival content tof vindt, abonneer even zeker, het zal super tof zijn. In deze video zie je hoe ik Gerlof zijn beest rus en zie je ook het beeld van Gerlof. Ik wil deze shit. Yikes. Je gaat ook Gerlof zijn kant zien. Hop, ga je genieten van deze video en dus stel zeker van een like als het zou super tof zijn. Vergeet zeker niet mee te doen aan de giveaway. Vergeet zeker niet te abonneren en mijn Discord te joinen. En geniet van de video. Ik ben klaar. Huh? Hey, ik een kut van, Ik denk gewoon, ik, denk, ik denk gewoon. Spieker. Je hoeft één keer perurblokken. Eén keer perurblokken is klaar. Neem als speelt alles. So, iedereen popt alles, joh. Kijk, okay, kom even terug, kom even terug. Deze hey, gaan rushen. Wow. We zijn de eerste, die gaan rushen. Oh, oh, oh, rush, rush, Ik ruschen, hem. Hij is dood, dood. <tot> <tot> hij is dood. Nee, niet rushen. hij is dood. Hij is dood. Ik heb zijn gap -offs. ik heb zijn gap als. <tot> nee, stuk, even stuk, even stuk, Ga voeien, dus ga voeren. Nee, je bent... <tot> Ouch. Bro, een <tot> blok. Dat balen. Grast, hey, is balen. Gast, 1. Deze zit in de vallen? Oh, wie doet alles open hier? is het of niet, oké? Ja, okay. bro, ja man. man. Ik ga buiten, ik ga baard, go. F-show, upgrade. Bro, laatste, ja, ze go. zijn met vijf man. Ze zijn met vier man. Goed, goed. Go, go. Ja. Lucas oh. is zijn we ge zijn gejumpt. Moet ik jumpen? Nee. Nee, nee maar bro, ze, ja, ze jump allemaal, ze jumpen allemaal. Ja, oké, okay, ja, laten ze jumpen bro. Moeten wij jumpen, moeten wij jumpen? Nee, nee, nee, nee, nee ze zijn met twee, ze zijn met twee. Ik fighten erin. Ja, je fighter. Oké, ja, Oké, jump nu. Chip nu, chip nu wij jumpen op het eerste laag. Ik beat er een, ik beat er een, kom op. Ik heb 20 caps. die mensen moeten mij zo caps doen. Hou die losaurion, hou die losaurion daar. Ik heb een pro-blood, Hij is wild. Ik gap. Hij 6, hij 6, hij 6. In de back, goed. Ja, yeah, hou me in de core. Dat is echt een domme valler gemaakt, holy. ik. Pro-blood. Oh, Gelderweer, we kunnen erin, we kunnen erin, we kunnen erin, we kunnen erin. Ik kan, ja, ik kan. Nee, kut. Oh, yeah, yeah, yeah. oh mijn god. Ik, ik ben ook dood. man, gaat dood. Waarom geef je de pace over, god? Hij <laughs> ja, leven Hey, we <laughs> oh, lost I got you back. Ik heb je back, ik heb je back. Ja, yeah, thanks, back. thanks. Lekker, <tanker>, Alex. Olivier is dood, Olivier is dood. Olivier, pull, pull. Nee, ik kan Olivier, ik, ik, waar, waar zit je op zijn? Olivier, waar zit je op zijn? Die zit er niet, die zit er niet. Oh je jawel, hier! Oh mijn god, we zijn blinded. We zijn blinded, we zijn blinded, we zijn blinded. Kom weer naar beneden, kom weer naar beneden. Ja, ik ben echt wel, ik heb één keer. Ik ook Ik heb gelof. Ik heb gelof. Ja, ja, ik ben er. Ik heb... Dash, dash, dash weer, dash. Hey, geef een vecht in de vallen. Ik ga dood, ik ga dood, jongen. Waar, waar ben je? of beneden, geloof beneden! Blocks 1, who Lukas dead! Lucas, help me boven! Geloof, ik heb gelof gekeild. Ik heb geloof, geloof, geloof, geloof, geloof, of we gaan killen. Hij is hier. Hij is out. Hij is out hier. Hij is dood, hij is dood hier. Is Alex goed? Ik ben hier meteen. Ik ben hier meteen. Wacht, wacht, wacht. Ik hup, hup, hup. Ik hup, hup, hup. Ik kan niet meer komen met hem. Ik heb een bard nodig. Alex, kom kom kom, dus hierheen. Ik weet niet of ik... Shoot, ik ga hier niet barden als ik hier met 2 sta. Ik ga door. Ik kom me gaan nemen. Voorhouden, Ben. Ik kom op, Ben. Ik heb ik met 2020. <gacht> ik ben dood. Kijk, ik ben bij Pulsen die, ik ben bij Pulsen die, ik ben bij Pulsen die. Nee, Cutty, Cutty, Olivier, Olivier, Olivier, Olivier, Olivier. We gaan erin, we gaan erin, erin. Rip Ahmed, Lotte, ik heb hem. Wat? Ik heb... hem, je Guts, man. Nee, we gaan redable in, bakkal. Ooit, Kijk, kijk, kijk. Kite, kite, kite, kite. Hey, we gaan redable. Dash, dash, dash. Ik dan. heb geen op de Ik heb geen Ik ben Ik ben dood. Cutty is afk. Ik ben fucked, ik ben fucked. Ik ben. Ik ben pearl Olivier! Ja, ja, daar kan iedereen Oh, wat? Is Olivier AFK, serieus? Olivier. Nee, hij ja, beweegt. Olivier, ik... ik... Wat? Ja. Dan liep je in een naartje, man. is tweede dit jaar. Huh? Als Olivier fucked. niet AFK was geweest hier, hadden ze redenbaar kunnen hebben. We hebben het, we hebben Ja, ik ben safe. Ik, ik ben safe, ik ben safe, ik ben safe. Oh, je oh, oh, <laughs> ik Ahmed, maar niet thuis. Hij hey, spamme de hele tijd. Hey, hey. Jongen, hopelijk heb je genoten van deze video. Het was echt een super close fight. We hadden echt bijna gel of Redable gemaakt. Dat zou best wel een mooie begin van de map zijn. In ieder geval jongens, laat zeker van het like achter zou super tof zijn. Vergeet natuurlijk ook niet even gel of zijn kanaal te checken. staat in de beschrijving. Dankjewel voor je recordings bro. Oh ja, en gebruik mijn code als je Partnerkies koopt. Dat zal mij echt enorm supporten. Jongens, tot de volgende keer. Doei. When my kitty cat give a dog a bone how many licks does it take till I get to the center and let a real nigga take you home I can make this show stop. soon as you hear this quote from atl a n t a and all the way down to your bro. lower than your mama's ever seen it in a lifetime never put a